Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Kijk eens, Joyce! Oh, die is helemaal kapot. Doorhangen. Kijk eens! Ho, Joyce! Kom maar, oh, Joyce! Even schoonmaken. Hé, hey Joyce! Nou Annabel, je mag nog een klein hapje. Goed zo Annabelle, je komt bijna Annabelle. Kijk eens Joyce! Kijk eens Joyce! Hoi paalstuk. Hé Blackjack, kijk eens Blackjack. Hé hey, Blackjack. Kom maar. Hey Joyce! Come on, Joyce! Oh, Joyce! Come on, Joyce! Hey, Joyce! Oh, Joyce! Joyce! Joyce! Hé hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Jack!